Hallo? Ja daar, Kart. Ja. We hebben echt dringend hulp nodig. Het vuur is niet onder controle. Oh. Wat? Wat? Wat? Wat? Wat was dat? In ieder geval is het niet goed. Meekomen. Welkom. Bedankt voor je snelle komst. Geen probleem. Ik hoorde en zag zo net dat ik niet voor niks ben gekomen. Nee, nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Laten we vanaf het begin beginnen. Wanneer is de bomaanval geweest? Precies vier dagen geleden. Twee dagen hadden we het vuur onder controle, maar vanaf gisteren is het vuur in aanraking gekomen met de gastank. Op dit moment uh, zijn er een aantal brandweerwagens bezig met het blussen van de westzijde. Goat! Nou, zeg, um, Oscar, heb je al wat uh, meer gehoord van uh, de dingen die dat zich buiten afspelen? Nee, nee, nee, nee, jij? jij? Nee. Nee, ik ook niet. En ik heb... Uh... Ja, het is frisjes allemaal hier, jongen. Ik... Ja, echt koud! Ik snap gewoon... Je onderbreekt me altijd, hè. Wat dan? Ja, sinds die ene camping, jongen, je bent helemaal veranderd met die klop op je kop, man, echt. Ja, ik weet ook niet wat er gebeurd is, ik ben gewoon nog steeds normaal zoals altijd, toch? Nee, ben je niet. Nee? Oh, oké. Okay. Je, je bent echt irritante stem, etc. Hoezo is mijn stem nou altijd weer irritant? Echt. Ja, oh. Oké okay, mensen, iedereen verzamelen. Wow, wow, wow, wow. Nu. Sloeg jij me nou? Oké. Okay. Luister goed. Beste gevangenen, de laatste paar dagen waren nogal uh, spannend. Maar gelukkig is het vuur weer onder controle. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Tot nu toe gaat weer terug naar het normale rooster. Eindelijk. Eindelijk, grote mond. Nee, nee, sorry. Als ik had normaal. Weet je het heel zeker? Van wie ik of hij? Uh, Wacht, sorry, maar. sorry meneer de guard. De gebruikelijke tijd om buiten te gaan, het eten, et cetera. Ik laat nu het woord over aan uh, de officier. Uh, uh, zoals jullie hebben gemerkt, mochten jullie de volgende dagen niet naar buiten om door de grote vuurzee die buiten enorme schade doet. Ik heb samen met de directeur een lijstje gemaakt. Deze gevangenen en zullen ons helpen met het bekijken van de schade en overlevenden zoeken. De mensen die meegaan is Hockey, Q, Xquiel, Moubi, Vloetje en Just Body. Is dat begrepen? Um, ja. Denk ik. Okay, no? Ja, denk ik. Ja, ja. Waarom zouden we jou geloven? Jij bent degene die met een pakje komt binnenlopen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik ben nog niet klaar om te sterven. Ik geloof hier niemand. Ja. Ja, inderdaad. Eigenlijk. Dat, ja. Er dan dat denk je. Hé, hey, Cart. Zorg ja, ervoor dat die onderbestokers ja. hun bek houden. Hé! Hey. Oh, nee! Hey. Nee! Hey. Nee, afstand, we afstand, afstand, afstand, Afstand, afstand! Ik maar we we weer back. Twee muur, spannenwapens! Oh. Ja, Oscar, uh, die chaos gisteren, mij. Ja, ze waren echt agressief. Maar kijk even naar buiten, man. Ja, echt. Ik heb lang leenlijk. niet meer in deze cel. Oh. je luister. Ik wil jullie vertellen dat we morgen op stad gaan. Maar Waarheen? Dus klaar. Ja, niet, Oscar. Oh, echt waar. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het melden, ik zal klaarstaan morgen. Ja. Doei. Tot morgen. Doei. Jij ja, toch niet, sukkel? Ik toch? Ja, Wat je, je, ge... je toch? Ja, waarom zeg je dan. Oh, waar bemoei jij je mee? Echt. Jongen, ik word zo ja. gek van jou. Ja, we gaan toch al weg? het, de deur zit dicht! Ben je? Hey, zit maar hoe? Guard. Is er een guard hier? Nee, die zijn er niet. Die horen hier niet. Want guard. De deur zit dicht. Hallo Kaart, kan je even de deur open doen? Yo, uh, zou ik er even uit mogen? Altijd weer weer uit hè? Ja, ja. je bent gewoon ja. Zou ik er ja, even uit mogen? Weg. Ga maar weg. Doei.